Hallo, mijn naam is Aranke Reewijk van BDB Coaching voor Alleengeboren tweelingen. En naast mij zit Anneke. Anneke, welkom. En Anneke die doet ook mee aan mijn project met, uh, ja, wat betreft zichtbaarheid voor alleengeboren tweelingen. Dus het is fijn dat je hebt gereageerd. Uh, ja. Anneke, als je een uh, eerste vraag mag stellen, hoe, hoe ben je er ooit achter gekomen dat jij eigenlijk een alleengeboren tweeling bent? Uh, dat was bekend. Uh, toen mijn moeder bevallen was, was het duidelijk dat er ingekapseld in, uh, in de uh, een moederkoek uh, een tweede kindje zat. Oké, okay. ja. zou ik misschien hoe, uh, ja, hoe lang die nog geleefd heeft. Ze dacht dat, dat hij maar, maar. geschat. Oké, okay, ja. dus dat is dan best wel ja, groot geweest. Ja. Goed maar, ja. Maar van mijn moeder niet herkenbaar als een kind. Zeg. Nee. Ze dus heeft het ook niet gezien, het is okay. haar verteld. Door dit, dit verlies eh, ergens geweest? of...? Uh... Nee, er werd ook gesproken als, uh, alsof je ooit eens een keer bent geweest of zo. Okay. Uh, dus, het was ook niet voor mijn ouders een verlies, want het was niet aan een verlies. Nee, ik ook zeggen: oh, dat heeft er dus gezeten. Dus zal ik dat ook niet hebben meegemaakt? Nee. Oké, okay, dus je hebt het, jullie hebben het eigenlijk altijd geweten, maar. Ja. En nooit gerealiseerd dat daar ook iets aan het zat. Precies, dus de, de, de, de impact daarvan dat is eigenlijk nooit gebeurd. Nee, nee. Hoe oud was je of hoe lang geleden heb je gewerkt? en geconcerteerd van hé, hey, en die ja, klachten of symptomen heb ik en die zijn hier aan te relateren? Twee jaar geleden. Oké, okay, dus dat is Twee jaar geleden was ik, uh, ik las ik het boek uh, Drama in de moederschool. Ja. Dat kreeg ik door een therapeut, uh, die adviseerde me dat. Ja. Ik zei, het is een prachtig boek en deze het is... En ik was stom verbaasd. Ik had echt geen idee dat, dat de dingen waar ik last van had ja. daar vandaan kwamen. Dat ik zoveel herkende. Dan en was ik zoveel we, weet, je nog, weet je nog welke punten jij vooral herkende? Ja, uh, het altijd zoeken. Ja. Altijd zoeken en niet vinden. Onrust. Mm -hmm. uh, een, een, uh, een lege plek aan mijn rechterkant. Ja. Niemand mocht rechts van mij lopen. Dat, dat, dat was een lege ja. Dat had ik nooit begrepen, natuurlijk. Ja vieze smaak in mijn mond. Echt, wel altijd een vieze smaak in mijn mond. Ja. En eh, van alles twee dingen komen, <laughs> zonder dat te snappen. Ja, Oké, ja, ja. Okay, ja dat, dat is wel grappig, dat hoor ik heel vaak en dat is wel echt eh, een duidelijk kenmerk. Ja. Weet je ook of je een of twee eieren zijn ja. Ja. Ja. Wat ja. Ja. En wat zegt je gevoel daarover? Ja. Ja. Nou, ik heb van een goede opstelling gedaan ja? en daar leek het één eiig te zijn. Ja. ja. Wat, uh, Twee jaar geleden ben je er dan achter gekomen uh, en toen, uh, bedoel, er waren dus heel veel dingen die voor jou uh, ja, eindelijk uh, herkenbaar waren, die op zijn plek vielen, ja. um, heeft het nog meer impact gehad? Nou, ik ben toen uh, weer naar die therapeut gegaan, die deed ja. ook systemisch werk en uh, uh, toen heb ik een sessie gedaan en vanaf die sessie uh, had ik geen moeite meer mee dat iemand rechts van mij liep en had ik ja. geen visus maken. Want Verder ben ik me langzaamaan in gaan verdiepen en wat, wat ik heel uh, begin, begin te begrijpen die ik ben, uh, van uh, een, een hoe groot dat is. Want dat heb je altijd gehad? Ja. Nooit gerealiseerd sinds ik me daarin verdiep en, en, en, en, en, en zie uh, wat daar de symptomen van zijn en, en dat het zo kan herleiden in relaties. En, uh, niet alleen uh, met mannen, maar ook, ook met, met vriendinnen en ja. schoonzussen. Misschien juist met, met vrouwen? Ja. Of, uh, ik zoek wel altijd vrouwen. Ja. Ik zoek altijd vrouwen. Ja. Ik had een zusje en ik zoek altijd vriendinnen. Heb je dan vroeger als kind ook altijd een, een hartvriendin gehad? Of ben je op ja. zoek geweest naar... Ja, altijd. Heb ik ook altijd gehad en die heb ik nog. En ik heb ook vriendinnen waar ik al 40 jaar mee bevriend ben. Nog steeds. Ja, Ja, heel Ja. Heb je inderdaad nu, nu het idee van oh, dat is misschien een, een vervanging? Of... Ja, dat is een, een, een, of een, een, het gat, hè? Een ja, van het, gat. Het, het is ook wel zo dat ik alleen maar broers heb. Ik in een mannenwereld ben opgegroeid en alleen zonen. Dus daar heb ik, ik had een gedacht, dat ligt daaraan. Ja. Maar nu denk ik veel meer van nee natuurlijk niet. Nee, daar is het oorsprong. Ja. Ja. En, en zijn er nog andere kenmerken waarvan je zegt van, oh ja, die.. Uh, ja, er vallen nu ook dingen gewoon op zijn plek. Ja, dit zijn wel de duidelijkste ja. hoor. De dat is wel... ja, heb je ook wel eens het gevoel gehad alsof je maar voor de helft leefde? Of, uh... Oh ja, ja en, en dubbel, allebei. Want ik ja, heb altijd twee banen willen hebben. Ja. Ik heb altijd twee verschillende studies tegelijkertijd gedaan en willen doen. Mm -hmm. Ik heb tweelingen willen hebben. Ja. Dat is heel teleurgesteld aan mijn kinderen, maar zondag, toen wist ik dat nog helemaal niet het in zat. Uh, ik heb ook altijd gedacht. Ik wil eigenlijk ook het liefst twee relaties. Hmm. Dat is te ingewikkeld en daar ben ik niet aan begonnen, maar nee. dat, dat wel altijd het gevoel gehad. En, ja. uh, en, en met dat systemisch werk kwam er heel duidelijk uit dat ik eigenlijk haar leven ook wilde Ja Precies, ja, dat ze ja, ja, ja, dat is Daar ben ik ook mee gestopt. Dat ben ik ook. Gelukkig want Het zal een stuk rustiger dat, worden. Ja. Nou, ja. twee levens te leven, ja. dat is best vermoeiend. Heel veel, vermoeiend. Ja. Heel dus je zou kunnen zeggen van nu je dit weet, en, en nou, je hebt er ook wat een en ander aan gedaan, is dat het je ook wel heel veel rust gebracht heeft al? Of, ja, uh, ja, ja, ja, ja, en duidelijkheid. Ja. En, um, waar ik sinds kort aan toe ben is en, ook uh, het verdriet begrijpen en, en, en voelen, voelen ook, ja. maar ook begrijpen. Ja, want ik, ik wilde je inderdaad vragen van hé, vaak zie je toch op het moment dat je erachter komt dan kom je toch op een bepaalde manier in oud proces uh, terecht en dan goed je bent er twee jaar achter gekomen dus of twee jaar geleden achtergekomen, ja. um, heb je het gevoel dat, dat je dat inderdaad eigenlijk nog aan het verwerken oh, bent? Ja, oh ja, en dat rouwproces ben ik nog helemaal niet gelijk aan begonnen. Ik ben vooral nee. met mijn verstand bezig gegaan ja. en uh, allerlei oh, dingen natuurlijk. uitzoeken. En, uh... ja. Maar goed, dat is vaak ook een onderdeel van de rouwproces, ja, die eerst inderdaad ja. rationeel willen, be willen ja, bevatten. Precies. En dat eigenlijk ja. die die denken van nou oké, okay, dit ja. heb gedaan, check, dit heb gedaan, check, En ja. op die manier, ja. maar zo werkt ja. dat natuurlijk ja. niet. Ja. Ja. So. Nee, ik denk dat ik daar nog volop in zit. Ja, dat, ja. Ja, ja. Nee, dat, ja. dat, dat, dat snap ik. Ja. En, en zijn er nu nog bepaalde dingen waarvan je zegt: van, ja, die, die doe ik daar dus voor om, nou, ja, om ja, ja te geven? Um, um, Regressietherapie. Mm -hmm. En uh, dat werkt wel wonderlijk goed. Dat had ik nooit ja. gedacht. Dat... Nou ja, het mooie van, van ademhalingstherapie is, hè? die adem dat is natuurlijk ook gekoppeld aan de leven. Ja, dus en op het moment dat je dieper gaat ademen, ja, kom je absoluut. bij je gevoel terecht. Ja, dan komt er ja. veel, uh, veel ja. vrij. Ja. Ja. Dus uh, ja. Ik word af en toe een beetje afgeleid door jouw hondje. Dus ik ga even de camera naar beneden doen. Dit is Gitruiden. Ik noem haar trui. Die zit gezellig op schoot erbij. In en Shimawa. En ze vervangt mijn zusje. Ja? Zo voelt dat echt. Voor zo ja? voelt dat. Ja. Ja. Ja. Ja. Je hebt haar nog niet zo lang verteld. Twee je maanden. In mij. Ja. En uh, ze is heel aanhankelijk en ze heeft een enorme verlatingsangst. Doordat ze ook verwaarloosd is. Ja. En, uh, dus de verlatingsangst die jij eigenlijk altijd gehad ja, hebt in je leven. Uh, ja, die heeft zij. Ik ben van hen alleen maar op schoot. Ik vind het geweldig. Ja. <laughs> ik weet niet of ik het over vijf jaar nog vind, maar nu vind ik het fantastisch. <laughs> ja. Ja. Ja. Hey, um, ook al zit je nu eigenlijk nog middenin in je eigen proces, ja. heb je misschien toch nog um, ja, ideeën of, of adviezen voor mensen dat je zegt van goh, ik raad je aan om, om dit of dat te doen? Of, uh... Nou, wat mij heel erg hielp, is, is professionele hulp zoeken. Want natuurlijk is praten met familie. Uh, uh, uh, mijn broers uh, hebben meteen dingen herkend. Ja. En, uh, symptomen ging vertellen die ik had gelezen in het boek, maar daar blijft het dan bij. Mm -hmm. En een therapeut kan je daar veel dieper in ja. laten gaan. Ja, dat, uh, en die kan je ook in contact brengen met, met uh, hoe noem je dat? Spirituele wereld. Mede. mede no, nee, mede. Oh, me, me, mede lotgenoten. Lotgenoten. Ja, ik ja. vind dat een beetje raar. Ja, ja. Gewoon, maar, ja. Nou ja dat, dat, dat merk ik ook. Hè. Ik heb een, een hele actieve groep op Facebook oh, en ja. er zitten ja. echt ja. heel veel mensen ja. in. En ja, als ik ook zie uh, hoeveel daar gedeeld wordt en ja. hoe ze, hoeveel dat mensen ook helpt. Die ja. van, ja, soms wordt met schroom iets gedeeld van, goh, ja, ik durf bijna niet te schrijven. Maar, nou ja, het, ik merk dat ik hier, daar en daar last van heb. En ja. herkennen jullie dat ook? Nou, ja, dan, dan zijn de theme, reacties ja, gewoon niet nieuws. te tellen. En, ja. en dat, ja. dat geeft dan zoveel, ja, zoveel herkenning. En tegelijkertijd kan dat jou weer helpen ja. in je heling. Dus ja, dat, is, uh, dat, dat ja. is inderdaad mooi. Ja. Dus je zegt ook eigenlijk, van, nou, zoek professionele hulp. Dat, dat denk, denk ik. ik ja. U heeft mij erg geholpen. Ja, ja, ik denk ja. dat dat voor ook heel ja. veel mensen ook zoeken elkaar is. ja Zoek ja. elkaar op. De, ja. Ja. De, best, ja, de mensen die jou het best begrijpen, zijn gewoon ook alleen de, ja. de tweede. Dat is zeker een Nou, Wat ik laatst, waar ik op gereageerd heb, op, op die site waar je het over hebt, ja. uh, was iemand die zei: uh, Ik ben nu oma geworden ja. en ik durf eigenlijk haast iets van mijn kleinkind te houden. En dat herkende ik zo. Ja. En dan denk ik: Ja, natuurlijk, kom hiermee naar buiten. Ga ja. daar ja. niet in je eentje mee open bij mensen die dat helemaal niet weten waar het over hebt nee. die dat niet begrijpen nee, maar goed, mensen durven dat vaak ook dat soort dingen precies. niet te zeggen ik bedoel, dat snap je toch ook, dat, je schaamt je ook ja, je, ja, je, ja, je snapt het niet je begrijpt ja. niet hoe het ziet. Nee. Ja. dus je zegt eigenlijk ook van ja, dus stop met die schaamte en, en ja, deel, je, deel. deel wat je gevoelt en ontdek dan dat we dat dus allemaal hebben ja. Ja, dat, dat, dat, dat doen ze ja. Ja, ik zit ja, nee, het eigenlijk meer een soort patiënt iedereen ja dan werk ik in de zorg dus ik denk ook die kant op maar ja, ja. Nee, dat, dat nou ja goed het is een genote groepje ja, dat er noemen, hè? Ja. dat is uh, ja genote je als geen ander ja. het allerbeste inderdaad ja, en een half woord genoeg heb ja. dus het is, ja. Uh, ja. En heb je nog een, iets waar je van zegt van god dat zou ik heel graag willen delen omdat dat voor mij zo ja belangrijk is ontdekt of of dat ik dat heb gevoeld of nou ja Maar wat, wat wel door mijn hoofd gaat is, um, ik had op de lagere school een klasgenootje, mm -hmm. die zelf uh, een tweeling, de helft van een tweeling was en, ja. en haar tweeling, andere tweeling helft, die was een jaar geworden. En dat ik daar, dus, toen ik dat bij haar thuis kwam en foto's van hun twee zag en daarna, dat zij grote foto's aan de muur, dat zij grote werd zonder die andere helft, zo van, van slag was, zonder oh, ja. toen te begrijpen. Nou, dat snap ik echt helemaal niet. Nee, nee. Dus het zou wel fijn geweest zijn, hè? als het ja, een andere tijd geweest was, maar als je ouders op dat ja, moment zeker. hadden geweten wat de ja. impact is van dit verlies voor jou, dan hadden ze je dus beter nou, kunnen En, en, en ik denk, ik kijk vooral naar de, naar de volgende generaties, ja, als je ja. denkt symptomen te herkennen, want er zijn natuurlijk ook alleen geboren tweelingen die dat niet weten, nee, heel, veel, niet, heel de veel denk ik, denken, ja. neem het serieus. En, uh, Bijvoorbeeld, daar heb ik ook veel teruggelezen hoor, ik heb mezelf vroeger altijd twee namen ook gegeven als kind. Ja. En, en, en iedereen heeft het dan over, daar moet je maar een keertje mee stoppen. Dat kan wel als je klein bent, dan mag je dat allemaal fantaseren, daar moet je maar een keertje mee stoppen. Niet meer doen. Oké okay dat dat toen zo was. Helemaal oké, okay, dat was zo. Maar we weten nu zoveel meer. Doe dat niet meer. Nee, het serieus, ook als je het bij kleinkinderen zit. Als je van mijn leeftijd bent. Dan, dan, dan, dan. En ja. het is op zich, het is inderdaad heel goed dat je dat dan als ouders zijn en, en dat je dat erkent. En tegelijkertijd zeg ik ook van op een gegeven moment komt er een tijd dat je dat los mag laten dat Dus dat je ja, haar ja, ook zijn of haar plekje mag mag ja. Dus dan mag je ook weer gewoon Nou wat ik bedoel heel is, uh, wat het kind nodig heeft geeft het zelf aan. Ja, ik, ik, ik snap je. En niet ja. bij mij werd het natuurlijk weggelachen, ja. dat is onzin. Ja. Terwijl ze het wel wisten, dus dat is bijzonder. Ja, en, en toch gezond. hebben ze die link niet gelegen. Precies. En, ja. en daarom vind ik het dus zo belangrijk dat dit gewoon allemaal ja. Ja, naar, naar, naar, naar buiten komt. Ja. En dat mensen Precies. snappen hoe dit, ver, hoe dit verlies, wat dat voor impact op je heeft. Ja. Ook al ben je nog zo ontzettend klein, ja. um, het doet gewoon niets met je. Juist. En je kan ja. het weglachen, maar dat, dat, ja, je gevoel ligt gewoon niet. Ja, is, dus zo is uh, het. Uh, ja. Ja. Ja. Het is uh, ja, mooi. Heb je nog, eh, nog een tip of een advies dat je zegt van, nou weet je, dat ja dat neem ja, zo'n klein mondje. Nee. <laughs> neem iets wat het vervangt, als je in die fase zit, dat ja, je, ja. je dat nodig hebt. Ja, maar goed, dan, als, ja, als, maar als je dan, dan de bent, dan ga je dat toch niet doen. Ja, dan is dat ook, nee nee nee nee. nee, nee, nee, nee. Maar dan zal ze zelf ook minder aanhankelijk ja, worden ja, verwacht. Ik wel denk wel dat dat de wisselwerking ja. is. Nou, ik zie vaak inderdaad dat heel veel alleengeboren tweelingen hebben inderdaad huisdieren en soms ook heel veel. Ja. En, en vooral ook uh, ja, de, hoe ik maar even zo zeggen, de, de zielige gevallen die opgevangen ja. moeten worden om er vooral voor te zorgen en, en dat nou, te wel voorkomen wel. inderdaad dat, dat ze ziek worden en, en, ja. en erger nog doodgaan. Ja, dus ja, ja. ja. dat dus ja, is uh, mooi. Dus, uh, ja. En nu heb ik het echt een plek kunnen ja, geven. Ja, en, kan het uh, ja, ik dat verwacht ja. Ja, uh, ja. dus uh, ik uh, dus, uh, ook. Ja, ik ook. Dat verwacht ik ook. dat is helemaal goed. Dank je wel. En mocht je nou meer willen weten nog, uh, over dit onderwerp, dan kun je natuurlijk altijd naar mijn website gaan: www.alleengeborenTweelingen of via de site kun je me ook een mailtje sturen mocht je nog vragen hebben. Dus uh, goed, dank je wel voor het kijken. Doeg!